Ik zou zeggen, ga naar piratenpartij.nl. Ja. Uh, daar zie je ook de oproep uh, voor mensen voor de kieslijst. En wij zouden ook graag willen zien dat onze kieslijst... een beetje een uh, afspiegeling is uh, van de Nederlandse samenleving. Dus ongeveer 50-50 uh, vrouw-man. Ja. Uh, een mooie, uh, kleurrijke uh, samenstelling. Hè? Niet alleen vanaf je afkomst, maar ook van wie je wil zijn... en wie je als uh, partner wil hebben. Ja. Want als je iets in Nederland wil verbeteren, word dan uh, doe dan niet alleen een grote bek opentrekken, maar wordt ook politiek actief. Ja, het liefst wel. Ik bedoel, uh, je kunt natuurlijk uh, lekker uh, in je achtertuin in een badje gaan zitten, bij wijze van spreken. En, uh, ja. Ja, ja, leuk. Ja. Ja. <laughs> het werkt. Lekker gaan klagen. Maar als je wilt dat er iets verandert, um, je, je kunt natuurlijk meedoen met een radioprogramma. Hè. Dat ja. is ook een mogelijkheid. Dat kan ook. Uh, ja. Maar als je wil dat er in de Tweede Kamer iets verandert... dan zou ik zeggen van... Uh, dan moet je in de Tweede actief? Kamer zitten, ja. ja.